Welkom bij Tomzorg. Mobiliteit en drempels, dat zijn twee dingen die niet graag samen gaan. Echter, Tomzorg heeft een assortiment producten die een oplossing vormen voor het nemen van drempels met bijvoorbeeld een scootmobiel, een rollator, een rolstoel of anders. Tomzorg heeft allereerst drempelhulpen in rubber van 4 mm tot 2,5 cm in zwart en in grijs. Dus zeer dun van 4 mm tot een maximum van 2,5 cm. Met een zeer lage aanrijrand, zodat u zeer comfortabel een drempel kunt nemen. Boven de 2,5 cm heeft Tomzorg drempelplaten van gerecycled rubber die hoogteverschillen van 2,5 tot 10 centimeter kunnen overwinnen. Gemaakt zoals gezegd van recycled rubber en aan de zijkanten uitgevoerd met aanrijkanten, zodat hij ook schuin aan kunt rijden of in ieder geval aan de zijkant niet kunt struikelen over de verhoging. Als derde heeft Tomzorg aluminium drempelhulpen. ...die van 3,5 tot 15 centimeter drempels kunnen overwinnen. Gemaakt van aluminium, dus licht makkelijk mee te nemen. Voorzien van een ribbel, zodat ze veilig zijn, net als de rubberen drempelplaat en drempelhulp, dat u daar niet op uitglijdt. En ook voorzien van een schuine aanrijrand, om ook schuin aan te kunnen rijden en ook een zijkant te hebben waar het niet makkelijk over gestruimeld kan worden. Denkt u bijvoorbeeld aan smalle galerijen in flats. Dus zoekt u een oplossing voor drempels van 0,4 centimeter tot en met 15 centimeter, dan heeft Tomzorg daar een breed assortiment. Boven de 15 centimeter zijn ook systemen, bijvoorbeeld aluminium of grotere platen, die u ook bij ons in het assortiment kunt vinden. Dus zoals gezegd, zoekt u... Voor drempels een oplossing om gemakkelijk met uw scootmobiel, rolstoel, rollator op te kunnen rijden, dan heeft Tomzorg een breed assortiment oplossingen. Ik hoop u hiermee iets wat verder te hebben gebracht in uw keuze naar de juiste drempelhulp. En hierbij hartelijk dank voor uw aandacht.